Welkom, in deze video laat ik jullie zien welke rekenvolgorde, momentje rekenvolgorde, je moet toepassen om een berekening goed uit te voeren. Je weet dat je je in het verkeer aan bepaalde regels moet houden. Wanneer we dit niet zouden doen en iedereen zijn eigen regels zou mogen bepalen, dan zou de situatie op de weg één grote chaos worden. Net als in het verkeer hebben we bij wiskunde regels nodig om alles in goede banen te leiden. Kijk maar eens naar het volgende voorbeeld. 10 plus 2 keer 4. Hoeveel is 10 plus 2 keer 4? We hebben nu twee mogelijkheden om deze opgave uit te rekenen. De eerste manier is de volgende. We berekenen eerst 10 plus 2. Dit geeft 12. En dit moeten we nog vermenigvuldigen met 4. 12 keer 4 geeft 48, dus de uitkomst is 48. Zoals ik zojuist al heb benoemd, hebben we twee manieren om de uitkomst te berekenen. De tweede manier is eerst 2 met 4 vermenigvuldigen. Bij de eerste manier hebben we eerst de optelling gedaan. 2 keer 4 geeft 8. Hier moeten we nog 10 bij optellen. En we krijgen 10 plus 8 is 18. We zien nu twee verschillende uitkomsten voor dezelfde som. In de wiskunde is het verboden dat een rekensom twee verschillende uitkomsten heeft. Om te zorgen dat de hele wereld dezelfde uitkomsten krijgt, hebben wiskundige geleerden een bepaalde rekenvolgorde bepaald. Een van de regels van die volgorde is dat vermenigvuldigen voor optellen gaat. Oftewel Wanneer je in een rekensom moet kiezen tussen eerst optellen of eerst vermenigvuldigen, dan moet je eerst vermenigvuldigen. De eerste manier is dus niet juist, want daar hebben we eerst opgeteld. De tweede manier is de enige en juiste manier. Laten we eens kijken naar die rekenvolgorde. De volgorde waarin we bepaalde bewerkingen moeten uitvoeren, die is als volgt. We moeten eerst uitrekenen wat tussen haakjes staat. Vervolgens machten en wortels. Deze zullen we in deze video niet behandelen, maar kun je zien in de video machten en wortels. Daarna vermenigvuldigen en delen van links naar rechts. En als laatste moeten we optellen en aftrekken en ook dit doen we van links naar rechts. Laten we eens kijken hoe dit in zijn werk gaat. We hebben de som 17 plus 3 keer 4. We gebruiken vanaf nu de vermenigvuldigingspunt als keerteken. We zien dat we moeten optellen en we zien dat we moeten vermenigvuldigen. Zoals we kunnen zien staat vermenigvuldigen op plek 3 en optellen op plek 4. We moeten dus eerst vermenigvuldigen. 3 keer 4 is 12. En dit geeft 17 plus 12. We hebben nu nog een optelling en dit geeft 29. Voor een goede notatie van de berekening is het belangrijk dat je naast het stukje dat je hebt uitgerekend elke keer de som helemaal overneemt. Gaan we nu naar 17 plus 3 tussen haakjes keer 4. We zien nu haakjes. Een optelling en een vermenigvuldiging. We gaan dus eerst het gedeelte tussen de haakjes uitrekenen en daarna gaan we vermenigvuldigen. We zien dat tussen de haakjes 17 plus 3 staat. 17 plus 3, dat geeft 20. We krijgen 20 keer 4 en dit is 80. 6 keer 21 min 15. Tussen haakjes gedeeld door 3. We zien haakjes, een min, een keer en een deling. Normaal gesproken komt een min als laatste. Maar omdat 21 min 15 nu tussen de haakjes staat, moet 21 min 15 nu als eerste. 21 min 15 geeft 6 en we krijgen 6 keer 6. Gedeeld door 3. We zien nu een vermenigvuldiging en een deling. Deze staan beide op plaats 3. We moeten dit dus van links naar rechts uitvoeren. Oftewel, eerst vermenigvuldigen en daarna pas delen. Eerst 6 keer 6, geeft 36. Gedeeld door 3 en 36 gedeeld door 3, is 12. Dan nu dezelfde opdracht, maar dan zonder haakjes. We zien 6 keer 21 min 15 gedeeld door 3. We zien keer, min en gedeeld door. We moeten dus eerst vermenigvuldigen of delen. Dit doen we van links naar rechts. Dus eerst vermenigvuldigen. We krijgen 6 keer 21 is 126. De rest nemen we over. Nu nog min en gedeeld door. Dus we gaan eerst delen, 15 gedeeld door 3, geeft 5 en we hebben nu 126 min 5. En dit is uiteraard 121. Hebben we nog een opgave voor de pro? Als het lukt om deze opgave te maken kun je met een gerust hart gaan slapen, want dan beheers je de rekenvolgorde. Maar om een goed cijfer op de toets te halen is het heel belangrijk dat je blijft oefenen. Je kunt de video nu even pauzeren en proberen de opgave zelf te maken. Daarna kijk je of je dezelfde uitwerking hebt. We zien 60 gedeeld door 3 tussen haakjes, 2 plus tussen haakjes, 3 keer 7 min 19. We hebben dus delen keer plus min. ...en haakjes. De rekenvolgorde vertelt ons... ...dat we dus eerst het gedeelte tussen de haakjes moeten uitrekenen. We zien dat we twee keer haakjes hebben. Er staan namelijk tussen de haakjes nog weer een keer haakjes. We zullen dus moeten starten met de binnenste haakjes. Tussen die binnenste haakjes zien we een keer en een min. Inmiddels weet je dat keer voor min gaat... Dus we gaan eerst 3 vermenigvuldigen met 7. Dit geeft 21. De rest van de opgave nemen we over. Nu hebben we 21 min 19 tussen de binnenste haakjes staan en dit geeft 2. De binnenste haakjes hebben we nu gehad. We nemen de rest van de som over en we krijgen 60 gedeeld door 3 tussen haakjes 2 plus 2. We gaan nu weer verder met hetgeen dat binnen de haakjes staat. 2 plus 2. 2 plus 2 is 4. We krijgen 60 gedeeld door 3 keer 4. We hebben nu nog een vermenigvuldiging en een deling. Deze moeten we uitvoeren van links naar rechts. Dus eerst 60 gedeeld door 3. Dit is 20 en dit gaan we vermenigvuldigen met 4. Zijn we aangekomen bij de laatste stap? 20 keer 4 is 80. Nogmaals, wanneer je deze opgave helemaal goed hebt, snap je al goed hoe de rekenvolgorde werkt. Maar om ook een goed resultaat op de toets te halen, zul je moeten blijven oefenen. Oké, okay, met deze leuke opgave zijn we aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.